Dat is even een tijd geleden voor mij. Uh, laat ik even beginnen met dat ik geen idee heb waar ik ben gebleven. Um, ik weet dat ik het huis heb gemaakt. Maar ook veel informatie weet ik niet meer waar ik was gebleven. Laten we maar even... Oh ja ik, um, ja, ik weet het weer. Ik was dus bezig met een nieuwe missie. Uh, een villa-barwan en dat is dat je multimiljonair moet zijn, geen idee. En dan moest je een huis ter waarde van 350.000 bezitten en ik zit op 228.000. Dus wat gaan wij doen? We gaan natuurlijk het naar 300 maken. 350 ongeveer, zelfs. Uh, even kijken hoeveel geld we nu hebben. Ik denk dat we niet veel zijn opgeschoten hoor. Waar ben ik thuis? Oh, ik ben aan het slapen. Nou, dat is even niet doen. Ehm, uh, wat gaan we gaan laten doen? Want, bloemschikken zit ze op niveau 4. En... Beter, oh we kunnen zo. Dan uh, zit ze op nummer 3. Ik vind wel dat het zo'n leuk huisje heeft. Ga maar lekker even schommelen. maar. Oh. Gaan we dit allebei verkopen? verkopen. Ja. Hier. We gaan richting de 300. Deze zetten we er wel op. En kijk, nu heb ik toch eens gekke dingen. Oei we. Verder, met je leven. Ik heb rondzwemmen, kan je dat ook echt? Ho! Oh. Emootje neer inzinking. Oei, boor! <laughs> en raden, preparatie. Yep. Ik heb de boor natuurlijk niet gesloten, dus ze komen allemaal. Op me af. Even kijken, zijn er meer? Ja, er komt er nog eentje aan. Ik haat het. Echt. Marco Mol. Ga weg. Ga weg. Kst. Opgepakt. Ik hoef je niet te zien. Kom, ben je ook op de Ik hoef je niet. Dank u wel. Moet ik even wachten tot de deur uit is? Ja. Sophia, ik heb de perfecte job voor je in de acteerwereld. Het draait alles om reputatie en met het... Jou ja wordt het in no time het gesprek van de stad. Je hoeft niet meer reclame. Filmpjes te beginnen. Ik, uh, ik kan je. Niet hmm. Ja, ik kom toch niet verder in die dingen, dus laten we het gewoon maar doen. Ik kan mij je. Oké, we doen die omdat die het meeste geld verdienen. Ik um, geweest deze vier nu door de beste. Je wordt nu door de beste vertegenwoordiger uh, de beste vertegenwoordigd en pakt talent. We verwachten dat je ons net zo goed vertegenwoordigt als wij jou. Dus laat uh, zien, werk hard en sleep die awards, nominaties in de wacht. Eis het spotlicht op en verdien een boomgeld waarvan wij een redelijke deel inpikken. Nou, bedankt. Een van onze agenten zal binnenkort bellen met je om een afspraak voor je bellen, oké. Okay. Dat is het. Acteerszijnen oefenen, hoe doe je dat? Zo leer je elke dag weer, hè. Um, actie, nee. Outfit, nee. We beginnen dan, oh, niet je caplock aanzetten, tas... Met boxen, dus je fitnessvaardigheid. Want acteren kan ik nog niet, dacht ik. Oh ja, acteren zou ik op niveau 1 Vrouwelijke interjectie, doe ik deze gewoon open, want dan heb ik altijd de sim in mijn dingen. Pardon? Heb ik ben die ik ben deeuwen die ik ben deeuwen die ik ben deeuwen. Voorzitter, ik ben Ik Oh my god, kijk hoeveel mensen ik heb. Hey, deze. Oh my god. Geen akie, koffie, ah, is een. Oh ja, ik had ook nog eens... Oh ja, optie. Hallo Sophia, ik bel je even om te laten weten dat ik in overleden Dus ik dacht, ah... Sneeuw, ik heb hier een winkel. En die heb ik er zo maar neergezet, zodat ik een beetje... Um, extra geld kon verdienen, maar voor de rest... Ik... Uh... Verdiende er niet zoveel aan. Het is verrassend weer. Zit op niveau 6. Let ze met. Uh, moet je wel gaan eten, jonge dame. Porsche pakken. Heel geïnspireerd. Super vet. Nou, nu heeft ze wel iets beter voor het tijd van eten. Ik ga echt een open voor dit aannemen, denk ik. Dat ik het echt letterlijk gek ik elke keer in vast moet. Want ik wil gewoon een goede sociaalheid ding. Love breaks. Ja hoor, hij is eindelijk af. Uh, ik zou het niet eten voor een video is het <laughs> <laughs> Oh my god. Wat doe je Nice do you Oh, car duel. Oké. Oh. Oh. Um. Omgevallen. Er oh. is best iets los. Ja ik ken de woorden. Ja we zijn er jongen. Oké okay, gepromoveerd tot ster in wondering, hè? Maar ik was toch al ster. Ben ik nu opnieuw. Oh ja, beeldster. Uh, Sofie is gepromoveerd tot Ster in Wondering. Er zijn nieuwe audities beschikbaar. Oké, okay. uh, Tennie heeft. Maar die heb ik toch afgebeld? Vond je deze video nou leuk? Doe nog even het duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuws. -fies. En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een groep nieuwe video. Doei doei!